Sintje. Op. Oh, Sintje. Op. Kijk eens, Sintje. Op. Kijk eens. Hé. Hey. Oh, massa, Kijk eens, Mascha. Kom eens. Hé. Hey. Oh, massa, Sintje. massa, massa. Heeey! Kom maar, Masha! Heeey! Oh, Masha! Sintje! Sintje, oh sintje, kijk eens Masja, kijk eens. Hey! Masha, Masha. Sintje, oh Masja. hey. Kijk eens. Hey, kom eens.